Uh, ja, wat moet, wat moet ik zeggen? Ik heb binnen twee uh, minuten heb ik creatie ei nummer drie uh, verkocht. Ik sta hier, uh, ik zit hier. Uh, Mauerplatz. Uh, Nog even aan het uh, bijkomen. Je, je kunt een leven niet sturen, echt niet. Uh, de schoonheid van uh, kunst is volgens mij om het toeval uh, te, te uit, uit te dagen. Uh, ja, uit te dagen. Uh, uit te nodigen. Uh, De man Oli uh, die, uh, die kijkt die staat te kijken naar het uh, opzetten van uh, het creatie-ei. <laughs> en ik zie de, de glinstering in zijn ogen. En ik denk van die is verkocht. Die is verkocht. Uh, het creatie-ei gaat naar uh, ergens hier in Duitsland in de natuur. Een uh, oude uh, boerderij die hij aan het uh, opknappen is. De foto's gaan komen. Uh, ik ben een gelukkig man. 你只是差不多了 <laughs> <laughs>